Via admin.google.com kun je onder het kopje gebruikers de rechten en rollen van een gebruiker toevoegen, wijzigen of verwijderen. Dit doe je door zijn naam op zijn naam te klikken en vervolgens bij beheerdersrollen en rechten rollen toe te wijzen. In de beschrijving van deze video zie je welke rol, welke rechten en plichten toekent. Zo is het handig om iemand die gebruikers moet beheren de rol groepsbeheerder en helpdeskbeheerder toe te wijzen. Maar hoe dat precies zit lees je dus in de beschrijving. Nou, in deze video laat ik zien hoe we Mark uh, de hoofdbeheerderrol toekennen. Dus die schakel ik in. Ik klik er op opslaan en zoals je ziet wordt de rol nu toegekend. Je ziet hier ook dat die is toegewezen en Mark heeft vanaf nu dus alle rechten om de organisatie aan te passen.